Het is dus niet iets waar je lidmaatschap lidmaatschoon bent. We zijn allemaal anders, maar we zijn wel allemaal normaal. Weet niet eens hoe ik zou zijn, hoe ik mijzelf zou zijn als die normen er niet zouden zijn. En ik zou het heel graag willen weten. Ik denk dat je als persoon bestaat uit iemand met heel erg veel identiteit en dat het een het ander niet uitsluit. Als we een hoef. koningin hebben dan dat eerst nog even een drag queen. Wat er allemaal aan vooraf kan zijn gegaan om achter de kinderwagen te lopen, dat is ook iets wat bij die pride hoort. Ik ben Sofie, transvrouw, queer, zachte G, in Utrecht en GroenLinks'er. Ik ben Erwin Virginia, ik ben dierenliefhebber, ik ben veganist, ik ben Utrechter, ik ben Curaçaumenaar, <laughs> heb ik ze gehad? <laughs> ik ben Jade, ik ben 18 en ik ben Limburger, <laughs> ik, uh, ik ben progressief, ik ben feminist, ik ben queer en ik zie mezelf graag als open-minded. Ik denk dat identiteit gewoon zijn betekent. Het is iets onontkoombaars uh, wat uh, je mee hebt gekregen van geboorte... of gewoon, gewoon op je is gegroeid of uit je is gekomen, wat er gewoon is. Ja, ik denk, ik denk dat je als persoon bestaat uit iemand met heel erg veel identiteit... en dat het een het ander niet uitsluit, zeg maar. Ik kan queer zijn, ik kan, ik kan dit zijn, maar ik kan ook gelovig en queer zijn, bij wijze van spreken. Dus dat het heel erg belangrijk is dat je mensen al die identiteiten laat hebben en ook laat ontarmen. Het hoort bij, je. het is onlosmakelijk met je ja. verbonden. Maar het is ook wel iets wat je zelf wil zijn. Want volgens mij is identiteit wel uit jezelf en niet wat iemand op je plakt. Ja, je gaat er zelf over. God. Je gaat er zelf over, ja. Ja, best wel, want um, ik ben natuurlijk uh, niet-westers en dat zien mensen. En um, ik, ik zie mezelf wel als zeg maar, volwaardig Nederlander um, en natuurlijk alle andere identiteiten die ik omarm. Maar ik word er wel vaak gewoon mee geconfronteerd dat andere mensen mij dat niet zo zullen zien of anders over mij denken of vooroordelen klaar En ik heb er niet een enorm probleem mee. Maar als het zich opstapelt en zo, dan ga je op een gegeven moment wel meer je zorgen maken of je afvragen van, oh, ben ik eigenlijk wel de persoon die in dat hokje past of zo? Dus ik denk wel dat ik daar altijd best wel bewust mee bezig ben moeten zijn, gewoon omdat ik er niet echt omheen kom. Ik kan me dat wel heel goed voorstellen mm -hmm. uh, dat dat zo is. Dat je uiteindelijk zoveel mensen met jouw identiteit zich bezighouden, mm -hmm. dat het niet meer als iets van jezelf voelt. Uh, als transvrouw zie ik nu ook rond uh, uh, recht van transpersonen, dat zogenaamde feministen zich uitspreken over wie, wie wel en niet vrouw is, ja, dan je wil er niet mee bezig zijn, maar je moet je daar toch tegen afzetten. Dus dan ga je er, ja, ik als activiste uh, moet daar wel mee bezig zijn, want anders gaan andere mensen ermee aan de haal. Dan moet je toch voor jezelf opkomen, dat helaas niet genoeg andere mensen dat doen. Het is dus niet iets waar je lidmaatschap op hebt <lacht> of zo. Contributie betalen. <lacht> nee, dus ik denk, je leeft jezelf als persoon iedere dag. En dat draag je bij je als je identiteit. Dus ik zou wel zeggen dat ik het omarm, dus daar ook actief mee bezig ben. Ik denk dat als je jezelf gewoon zo identificeert en jezelf kan accepteren, dat je er 24-7 bij hoort eigenlijk. Dus inderdaad, je, je hebt een, een, een band. Maar het is ook niet zo dat iedereen tot, ja, je, je wordt in een community geplaatst, maar je kan wel heel verschillend denken over zaken. En zeker als je bijvoorbeeld in de politiek zit, elke politieke stroming heeft wel iemand die tot de gemeenschap behoort, maar dat maakt je nog niet, behalve dan inderdaad het feit dat je tot de LHBTIQ plus gemeenschap hoort, dan heb je nog niet per se het gemeenschapsgevoel. Um, maar ik heb wel, ik begon met de Pride maand. Ik vind dat altijd wel een, een mooie maand. Ja, helaas mogen, hebben we dit jaar dan weer niet de, de, de Kanaal Pride gehad. Um, maar een moment waarbij het centraal staat, waarbij de, de hele wereld, of in ieder geval de hele stad, of het hele land ziet en kan genieten van, hé, hey, er is iets aan de hand en er is een groep waar extra aandacht aan moet worden besteed. En dat is dan de community. Ik, ik merk wel dat ik bijvoorbeeld zelf heel erg veel vrienden hebt die ook LHBTI plus zijn. Omdat je gewoon een soort van elkaar kan ontmoeten op dat punt. Ik kan bijvoorbeeld bij uh, uh, familie soms niet altijd even makkelijk over, dit, over queer onderwerpen hebben. Omdat zij de taal gewoon niet beheersen. En met elkaar heb je het er wel over. En je kan elkaar gewoon bij, ook bij hele leuke dingen tegenkomen. zoals Pride parades of uh, als ik op Instagram ga en dan allemaal accounts volg van transgender ouders, uh, bijvoorbeeld transmannen met baby's, daar word ik gewoon zo super blij van. Dat is ook gewoon gemeenschap, je lift each other up, dat, ja, dat, dat, dat hoef je niet eens actief te doen, maar gewoon als, doordat er mensen zo zichtbaar zijn, ja, gebeurt dat gewoon. Uh, er zijn natuurlijk wel eens vreemdelingen op straat of zo, of, of dat, dat ik bij uh, vreemden thuis ben en dat ze meteen heel erg happen of vragen naar mijn identiteit als Aziat, maar ik ben zelf geadopteerd. Dus ik identificeer mij eigenlijk meer als Nederlander dan met mijn Aziatische achtergrond. Maar dat is voor heel erg veel mensen gewoon heel moeilijk te bevatten, omdat zij alleen maar mij van buiten zien en mij zien als niet-witte Nederlander. En dat is dus wel jammer om mee geconfronteerd te worden, maar ik denk dat het dus daarom heel belangrijk is om er een soort van vrede mee te kunnen vinden. Van oké, okay, het kan dat mensen mij altijd zo zullen blijven zien, maar ik weet zelf beter. Ik weet zelf hoe ik mij voel en dat ik hier gewoon thuis hoor en zo. En misschien heeft u dat ook wel. Jij, u. <laughs> een generatie zeg maar nu hier alsjeblieft. Um. Ja, het, het, het, het komt voor. Het, het, uh, het hangt van de setting af. Ja, inderdaad, wat je zegt, de buitenkant neem je overal mee en dat is het eerste wat mensen mm -hmm. zien. En als je je mond open doet, dan volgt het volgende, um, zoals de opmerking Goh, wat spreek jij goed Nederlands. Dat soort dingen. Het, je, je, je, het komt voor, maar gelukkig niet heel vaak. En um, het heeft er ook mee te maken, precies laat het van je afgeleiden, je bent wie je mm -hmm. bent, je, vanuit je eigen kracht denk je van ja. Ik ben de kleur, maar ik ben veel meer. Ja, precies. Ja, ja. ik uh, vertel niet iedereen van, hé, hey, ik ben trans of zo. Kijk, mensen kunnen natuurlijk mee googlen en dan weten ze het. Maar om, ja, zoals jullie, die situatie, die, die ken ik niet dat mensen er zomaar over beginnen. Als mensen weten dat ik trans ben, dan zullen ze er eerder met mijn vrouw over hebben dan met mij, omdat ze bang zijn om dingen verkeerd te zeggen. Um, en ik denk dat sommige mensen gewoon het vaker Inderdaad, bang mogen zijn om wat verkeerd te zeggen, bij, ook bij andere groepen. Alleen wat ik ben bij, bij jou ook wel, als, niet jouw persoon, maar op een gegeven moment toen kwamen we in de raad. En um, ik was altijd alert op van, ja, um, als voorbeeld, twee transvrouwen, want deze 66 natuurlijk ook, in de raad is heel mooi, maar het zijn wel twee mensen die meer zijn dan alleen transvrouwen. Dus wat je wat net gereduceerd, ik kreeg soms wel in de media het idee van. Er wordt niet naar Sofie als mens gekeken. Maar Sofie met het stempel Transvrouw. Terwijl je, wij maken elkaar natuurlijk veel meer mee. En denk ik, ze is echt veel meer dan mens. En, en dat. dat, dat het beeld naar buiten toe, inderdaad, ze zien het niet aan je uit, maar ze weten dat het was bekend. Dan denk ik van ja, maar ze staat wel ergens voor, ze is GroenLinks. Meer dan die ene identiteit die de media ervan schetst. Ja, zo waardevol die ook ja. is als voorbeeld voor de rest van de gemeenschap. Dat is, ja, bij de media is dat inderdaad uh, wel soms een probleem. Ja. Ik, als, als, zeker omdat ik professioneel er ook mee bezig ben, uh, niet altijd over jezelf laten gaan, maar over ja. Over het onderwerp, want ik heb het wel vaak over het onderwerp in de media. En toch draaien ze dan om van, ja, maar Sophie, hoe is dat voor jou dan? Van, nee, het gaat niet om mij. Het gaat om, om, om de hele transcommunity, om, om, om, om het recht van ons allemaal. Ik denk niet dat je er ooit helemaal gaat komen of zo, als in dat het gewoon een proces is waarin jij heel erg blijft groeien en dat je nooit echt je maximale iets kan bereiken of zo. Dat je zoiets hebt van, hé, hey, nu ben ik op het punt waarop ik tot de totale ideale zelfacceptatie ben gekomen. Maar ik denk wel dat als ik er vaker bij stilsta of zo, dat je wel een soort van proces merkt en ziet van, oh kijk, dit is iets waar ik me een paar maanden geleden ontzettend druk over maakte en waarvan ik nu echt zoiets heb van, oh, dat mag iedereen vinden. Dus het is dus gewoon een soort ongoing process waar, waar je af en toe bij stil mag staan en, en ook jezelf wel voor mag prijzen of zo, denk ik. Ja, ik zou willen zeggen dat ik helemaal mezelf zou kunnen zijn. Dat, het, de normen die uh, zijn, ik spreek gewoon even voor mezelf, mijn hele leven al om, om me heen, ik ben erin opgegroeid. Uh, ik kan ze niet van me afschudden, uh, ze hebben me dus voor een groot deel ook gevormd in weerwil van mijn identiteit. Um, dus ja, het, het zou, ik weet niet eens hoe ik zou zijn, hoe ik mijzelf zou zijn als die normen er niet zouden zijn. En ik zou het heel graag willen weten, want uh, dat, ik denk, dat zou waarschijnlijk prachtig zijn. Um, en je wilde het je voor kunnen stellen, maar... Doordat ik ben opgegroeid in deze samenleving als, als transvrouw hè, in een cisgender uh, normatieve samenleving, weet ik niet hoe ik, hè, hè, want in een niet cisgender samenleving zou je niet zomaar trans kunnen zijn, want iedereen kan een eigen genderidentiteit ontdekken en ontplooien en uiten op wat voor manier dan ook. Dus wat, wat is trans dan nog eigenlijk? Maar goed, um, ja, dat, dat maakt je wel... Uh, dus zou voor mij een andere persoon hebben gemaakt. Maar toch, toch ik vraag het me wel af en, en probeer op momenten dat ik denk van ja, zou ik niet, als ik mezelf ben, niet nog uitbundiger zijn of uh, nog, uh, uh, ook, uh, ja, non-binairder zijn of zo, zou dat zijn? En als ik nou kijk naar de, de jongere generatie, waar de normen onderling anders zijn, dan zie je ook gewoon meer uh, uh, jongeren die non-binair zijn en mijn ontwikkeling was anders en dan sta ik er wel eens bij stil van, van hoe zou dat voor mij zijn en kan ik, kan ik dat non-binair zijn terwijl ik als, uh, he, dus mezelf zo als transvrouw heb, uh, uh, heb ontwikkeld eigenlijk. Mee eens herkenbaar en ik denk dat de huidige generatie um de jongeren zich waarschijnlijk ook niet realiseert wat een stap het was om het, het same-sex huwelijk, dat dat er kwam. Dat is nu een gegeven en het is heel normaal, maar het was destijds, ja, klinkt bijna opa verteld, maar, maar ja, het was man-vrouw en het idee dat, dat daar iets anders tussen was en dat dat ook nog zou kunnen trouwen, dat idee dat heeft best wel tijd nodig gehad. En toen het eenmaal... Ja, het, het, simsex huwelijk uh, uh, er was. Het was zo'n opluchting, zo van ja, ik heb, altijd, ik, ik heb zelf niet per se de behoefte gehad om te trouwen, maar ik heb werkelijk nooit begrepen uit mezelf waarom het huwelijk alleen maar voor een man-vrouw combinatie zou zijn als je zou willen trouwen. Wat maakt dat uit? En inderdaad wat je zegt, nu alle, alle uh, genderdiversiteit die tegenwoordig geaccepteerd is, ja ik, ik geniet daarvan. Het, het begint te ontwikkelen. En dat vind ik heel goed. Ja. Ja, ja, ja, het grappige is dat ik dus ook weer een nieuwe generatie aan het opvoeden ben. Het ja. ja. Moeilijk voor te stellen is hoe, hoe de wereld voor mijn kind gaat zijn als die opgroeit. Maar in elk geval heel, heel, heel anders dan mijn wereld. En toch moet ik er als ouder, uh, sta ik daar als ouder, queer cultuur te mainstreamen via mijn kind. Is niet, daarvoor heb ik geen kind gekregen hoor. maar ja. <laughs> het, het is wel wat er, wat er gebeurt. Ik weet dat de, de andere neefjes, nichtjes, uh, ook wel eens zoiets hebben van hey, kunnen, kunnen twee vrouwen trouwen. Nou ja, dat er zijn kinderen die nog wel zo opgroeien. Dus dat de verschillen zijn wel groot. Maar uh, ja, elke queer family of familie waar queer kinderen in Zichzelf mogen zijn, denk Van ja, dat uh, brengt ons een stapje dichterbij bij een queer cultuur. Mm, ik vind het heel belangrijk dat het een het ander niet uitsluit. Want ik zie mensen dus roepen: Pride was a riot en zo. En andere mensen zeggen weer, het, we mogen het ook vieren. Je mag ook jezelf vieren, de acceptatie en, en hoe ver we tot nu toe zijn gekomen. En ik denk dat dat het vooral heel erg is. Het een sluit het ander niet uit. Je mag best op de boot staan en het vieren en je mag best naar gezellige technofeesten gaan. Maar realiseer je inderdaad anderzijds ook dat het niet altijd zo is geweest, dat dat niet vanzelfsprekend is. Ja, dat hoort er allemaal bij, want we zijn complete mensen. We hoeven niet alleen maar lief te zijn, maar... Uh... Ja, voor elkaar natuurlijk, als community, zou dat mooi zijn, maar ook binnen de community valt ook nog zoveel te bereiken. Pride uh, ze zal een protest blijven, zolang de, de uh, cis-heteronormatieve samenleving ons op allerlei manieren kan onderdrukken en uh, ja, rechten af kan nemen, wat je ook in andere landen ziet. Maar Pride is ook een, een viering van, van misschien self love van hey, dat. Uh, er zijn, we het overleefd hebben. Uh, hebben bepaalde moeilijke periodes in je leven? Of uh, ja, als ik een Pride. Eh, ik ga weer naar baby's toe, sorry. Als ik een Pride parade zie met, met, uh, met ouders achter een, achter een kinderwagen en dan protestbord erop, of een leuk port met een leuke meme of tekst of zoiets. Ik denk van ja. Dat weet je, de, ja, het elkaars hart vervullen met, met liefde. Dat, ik, ik, zou, ik wil ook met een kinderwagen over zo'n Pride-parade lopen, als het, zodra dat kan. Ik vind het voorbeeld wat je noemt heel mooi, zo'n zo kinderwagen. Want voor de queer community is dat iets wat veel bijzonderder is dan voor de hetero. Wat er allemaal aan vooraf kan zijn gegaan om achter de kinderwagen te lopen, dat is ook iets wat, wat bij, bij die Pride hoort, van die zichtbaarheid van Oogenschijnlijk oh, gewone dingen die lang niet voor iedereen even gewoon en normaal en makkelijk zijn, maar je mag ze wel vieren dat het kan of laten zien dat het kan. Ja, ook gewoon voor onszelf claimen. Yeah. Niet dat dat iets is dat als ik achter een, het, achter een kinderwagen loop, dat ik dan een beetje hetero vrouw zit te spelen of zo. Nee, ik nee. ben, ik ben die, die transgender mama met haar kind achter de kinderwagen. Yes. Yeah. En dat is voor mij, dat is niet iets wat ik ja, ja, van, van anderen, van de hetero-cis-community overneem. We moeten het ook gewoon onze eigen manier hebben van ouderschap, van liefde, van uh, wonen in een, in een uh, Finex-wijk en dat soort dingen. Ja. ja, op heel veel verschillende manieren. Kijk, de, de, de community, we zijn als hier mensen niet uniform. Dus er zijn zoveel manieren om uh, LHBTI, zeg ik zelf verkeerd, sorry, daarvoor, um, politiek het leven beter te maken. En dat, dat, uh, uh, dat kan ten eerste door alle heteronormatieve wetgeving te vervangen door ik noem daar queerwetgeving, Dus gewoon gooi het open over, over, als je het hebt over ouderschap, erkenning en dergelijke en meer ouderschap. En, maar ook gewoon dat je als, als, als vrienden van elkaar kan erven en dat soort dingen. Maar ook als je kijkt naar uh, wetgeving rond sekswerkers. Er zijn heel veel uh, transgender sekswerkers, maar ook, ook queer sekswerkers. Die wiens leven nu hartstikke moeilijk wordt gemaakt doordat er gewoon geen fatsoenlijke wetgeving is die, die sekswerk decriminaliseert. Dus dat uh, kan onze eigen partij ook nog, nog een stapje extra inzetten, zou ik zeggen. Ja, ja ik denk vooral kijken naar van wat kunnen de meest kwetsbare mensen binnen de, de queer community wettelijk gebruiken. en, en uh, Daar moet op ingezet worden. Heel lang zijn uh, queer mensen ook gewoon professioneel uitgesloten in elkaar. Helpen, kunnen helpen. Dus dat is allerlei, als je, je doet het als, als vrienden, als, als vrijwilligers, maar we moeten het als professionals elkaar kunnen helpen. En dat betekent ook queer mensen in de politiek: um, queer mensen in het bestuur, queer mensen uh, in de uitvoering. Ja. Ook misschien meer um, preventief handelen in plaats van achteraf dingen kunnen constateren. Zoals we kunnen achteraf wel zeggen van oh, er, er zijn veel meer uh, zelfmoorden onder LHBTI-jeugd. Ja, oké, okay, maar zet dat dan ook daadwerkelijk om in beleid. Waarom, waarom hebben zij dit gedaan? En hoe kunnen we dit in, in de toekomst voorkomen? En zorgen dat zij wel een omgeving hebben waarin zij worden gesteund... zodanig dat ze zichzelf kunnen accepteren en met zichzelf kunnen leven... en niet geen andere uitweg kunnen vinden. Dus ik denk dat we heel erg veel stappen kunnen maken in gewoon simpelweg luisteren naar deze mensen en in plaats van telkens achteraf dingen moeten, moeten bekijken en dan pas kunnen handelen. Allerliefst had ik gezien dat we een, een, een uh, politiek leider, minister, president hadden gehad die heel actief uitstraalt, ik ben queer. Want meer voorbeeld en meer belang krijg je niet dan als het daar in de top want we hebben verschillende ministers gehad en nog steeds um, die ook weer zijn, maar als we een minister-president hebben, ik denk dat, dat, dat ik dat heel graag nog... Kiezen. Of dat, dat onze aanstaande koningin dat zou zijn. Ja, maar zo'n voorbeeld geeft voor de hele maatschappij, maar het heeft ook zijn effect op hoe je politiek verder inricht als je... Er niet meer omheen kan. Al hoop ik natuurlijk dat het Koningshuis er tegen die tijd niet meer is. <laughs> ja, <laughs> sorry, zolang, sorry. Ja, nee, nee, nee, zolang het bestaat, <laughs> als, geef ik toe. Dat, <laughs> ja. Als het moet, Als we een Koningin <laughs> hebben, dan, dan eerst nog even een drag queen en dan. <laughs> ja, ja. ja. Wat net eigenlijk al vaker. Uh, is benieuwd, gewoon praten met die mensen en niet over ze. Want anders ga je ook niet horen welke verhalen zij hebben te vertellen en wat hun struggles zijn. Ja, en zoek ook gewoon het, on het ongemak, je eigen ongemak. Als het persoon die iets te zeggen heeft in dit land uh, over seksualiteit en, en gender en, en uh, seksediversiteit. zoek dat gewoon op zou ik zeggen. Anders uh, uh, verandert er ook niks. Hè. We zijn er niet om, hè, uh, we bestaan niet om de hetero cis mensen in deze samenleving het uh, gemakkelijk te maken. Uh, we bestaan om ons gewoon onszelf te kunnen zijn. En daarvoor uh, is, is heel veel nodig nog, omdat we vanuit een cultuur komen waarin uh, we, eigenlijk, ja, zoals ik eerder al zei, gewoon uitgewist werden. Ik denk dat er ooit een tijd was waarin er meer diversiteit was, maar uh, die, die tijd er is iets overheen gekomen. Een grote deel van de wereld kolonialisme um, en christendom. Maar uh, ook, ook hier heeft dat gewoon, gewoon, gewoon onze cultuur verarmd en uh, het, het is tijd om de cultuur te verrijken. En dat, naar mijn mening, kan dat alleen maar door dat, dat ongemak te laten zijn. En van daaruit uh, je te laten verrijken door, door eh, die, die queer voices, die queer stemmen. Ja, het, het is ook. Het, het, het, het is normaal. We zijn normaal. En dat, dat zou misschien nog extra aandacht verdienen. We zijn allemaal anders, maar we zijn wel allemaal normaal. Dat hmm. wordt. Ja. wat heel, is normaal ook. Wat is dat normaal? Ja, dat ja. wij dus ook. En dat ja. is het. We worden vaak juist als, als bijzonder, als abnormaal, als uitzondering, als, als rariteit benaderd. En mm -hmm. we, anders maar normaal. We Goh, zijn anders maar normaal. En dat. Ja. ja. ja. En misschien, misschien zijn we ook eigenlijk helemaal niet anders. <laughs> Iedereen ja. is dan Iedereen anders. Iedereen is het anders. Ja. ja, ja. ja. Maar dat, niet, het, niet het benadrukken dat we die uh -huh. uitzondering zijn en die, die, je marginale groep. Nee, we zijn nee, er. En, nee. ja. ja. En inderdaad, door met elkaar te praten. Door, mm -hmm. ja. Ga je dat ervaren? Ga je dat leren? Ja. Mm -hmm. Neem de tijd en ook voor acceptatie hoop ik, denk ik, dat ik gewoon daarin blijf groeien. En dat wat ik net zei, dat je nooit echt op je maximale bent. Dat dat gewoon iets is wat constant uh, blijft, moet kunnen blijven veranderen en zo. Dus, dus dat ik hopelijk over vijf jaar nog verder daarmee ben en dingen voor mezelf heb uitgepuzzeld en mijn identiteiten meer kan omarmen of zo. Wat, wat ik stiekem ergens hoop, is dat ik over vijf jaar kan zeggen, Erwin, hoe wij het misschien niet actief hebt opgezocht, je bent toch een voorbeeld gebleken voor de biculturele queer community. Ja, ik zou misschien beginnen met: Sofie gaat echt beter slapen. De baby oh, okay. wordt ooit een peuter, een kleuter. <laughs> um, nee, dat, um, en je staat dan verfrister op en gaat dan nog mooiere dingen uh, doen. Dus hou vol. hou vol. Je hoeft niet elke dag te strijden. Uh, er is altijd weer een volgende dag.